De boomkwekerijsector verandert snel en dat biedt veel kansen. Met de juiste kennis en samenwerking kunnen deze verzilverd worden. Die samenwerking willen wij tot stand laten komen in het nieuwe Greenport Business Center. Waar moet de sector op inspelen? Retail en consument, vergroening van steden, internationalisering, digitalisering en nieuwe toepassingen van groen. Dat zijn forse uitdagingen. Die vragen om nieuwe inzichten, snellere innovatie en andere verdienmodellen. Het is bijna onmogelijk om als individueel bedrijf deze Europese ontwikkelingen bij te houden. In het Greenport Business Center vestigt een groot aantal bedrijven zich met verschillende achtergronden. Zo pakken we samen deze uitdaging aan. Door co-creatie, kennisuitwisseling en verrassende samenwerkingen vergroten we de innovatie en concurrentiekracht. Samen sterk om nieuwe markten te veroveren en bestaande te verdiepen. Stichting Greenport Regio Boskoop helpt bij de opstart van het Business Center. We vertellen je graag meer, zodat ook jij de kansen ontdekt waarvan je niet wist dat ze bestonden.